In Nederland komt jaarlijks zo'n 2 miljoen ton afvalhout op de markt. Hout dat voornamelijk vrijkomt bij milieustraten, inzameling van bedrijfsafval en bouw- en sloopwerkzaamheden. In Koevoorde geven we dit hout een prachtige nieuwe bestemming. Hier staat onze installatie Greenblocks, waarmee we van afvalhout 100% circulaire pelletklossen maken. We zamelen het afvalhout zelf in en breken dit tot snippers van maximaal 5 cm, die we naar Greenblocks brengen. Greenblocks maakt de houtsnippers schoon en verkleint ze tot vezels. Deze houtvezels worden gedroogd en vermengd met lijm. Dit houtmengsel persen we in balken, waaruit we pelletklossen zagen. Jaarlijks produceren we op deze manier 55 miljoen pelletklossen. Zo voorzien we onze klanten van 100% circulaire palletklossen voor de productie van hun pallets. Daarmee zorgen we ervoor dat er minder vershout nodig is voor nieuwe palletklossen en sparen we het milieu. Mooie stappen op weg naar een circulaire toekomst. Free Zero. Verder denken voor een duurzaam morgen.